Yo dames en heren, welkom bij deze vlog. Wij gaan vandaag vloggen omdat wij gaan iets leuks doen vanavond. En ook een beetje, want wij gaan iets opnemen, maar onze Giel die is ziek. En misschien komt hij vanavond wel. En dan kunnen we het daar opnemen, maar dat weten we niet zeker. Wij dachten gewoon: het is lekker weer. Dus en we gaan, gaan we eens een beetje vloggen. We gaan straks ook. Uh beetje voetballen met uh, matties en zo. En we laten jullie ook het op uh, de snoep van visplekken Plekken wat we gaan doen. Um, hier is de koelkast. We gaan hier dus om snoep een beetje. Hier is. Twix, Peanut butter. Um, cookie bars en cream. Dus het leek ons wel lekker. Um, Kit kat. Um, chunky, wit. Dus, en ook peanut butter. Um, dus ook een beetje speciaal. En we zagen gewoon dit boost. ik hadden we nog nooit eigenlijk gezien. En um, ja, dan uh, loop maar even mee. Um, Oké, okay, we hebben hier dus M&M's. Met mintsmaak. smaak. Ehm, um, ja. Even kijken, we hebben hier nog ook M&M cookies. En ja, dat was eigenlijk wel een beetje. En dan natuurlijk de um, Oreo. Die gaan we weggeven. De winnaar maken we dan in die video bekend. Ice cream. En dat was een snoep voor de vierde lekker. En ja, dus um, de video komt na deze vlog online, dus je zien, jullie zien wel wat de video lekker wordt. Oké, okay, we zijn bij het schoolplein, we hebben al iemand gevonden van ons. kindje Fajenoord, Noord en Wij gaan een crossbar challenge doen. En we zien hier Sefa en Rob en... Oké. Okay. Nee, hey, dit is je moment om te joinen. Dit oh. is je moment om te joinen. je hebt 5 seconden. Nee. Zeg eens tegen de camera. Banaantjes. Oh, oké. Heb je een, een selfie-stick of zo? Ja. Dat is de ja. klok in Waar is de selfie-stick? Thijs, Stathiaan. Wauw. Hij is echt zak. Wow. <laughs> Hij is een, <gibberish> een, en ik een, een, stik een heel stukje. Stathiaan. Oké. Okay. Daar gaat ze af. Kom. Oeh, Bijna. Je bent, je bent, ik, ik heb veel Ja, dus dat is, wel mensen, wel. dat lief die gewoon helemaal niet. Hij is wel fijn. Dat ja, is Hij is gewoon zo scheef, kijk! Maar Hij is, is wel fijn, Hij is dat is gewoon zielig. Ja, nee, doe maar even weg hoor. Echt? Dit, dit is gewoon erg ja. Oh, oh! Over de man! Over man! Ja man! Dat wel niet nou, het is helemaal ja. niet. Nee, ik zie ook veel, hè! Ben ja, man weet dat niet! Ja, nee ja, daar komt Rolf. Hij, hij, hij schiet met links. En hij is de beste, als mensen. Kijk maar. Maar toen gaat hij gisteren. Oeh. Zijn wester. Wester. oeh ja, ik ben. ben. Oh, ben. Wow. oeh geweest? Nee, nee. nee ja, ben ik. Ja, Eens, daar heb je iemand bij Dat is bal. dat is kan jij toch dus zeggen? Ja, maar als ik... Als ik, ik ben naar Thijs hè Ja, dat bal? Welke bal? op Jan, die Dat gaat thuis. Dat is skills met de feits. Ja, daar komt hij. Oké. Thuis, thuis. Hij legt de bal stil Hij Zal niet scoren. Hij gaat scoren. Nee. <tomt> Zo. Zo. Oh. Score. So, thuis. Zo thuis. Ja, Jammer. Oké, okay, hier, uiteindelijk. Zijn hier. Ja, hier. Oké, Stiles. Is Stiles? Nee, hij When you want to get off kerk? darkest ground.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 No afgevallen uh, het gaat nu tussen ralph en, en tussen jens oké okay. wie hem als eerst raakt is door en de rest of de enige die dan overblijft gaat kontje los yeah. Schieten! Bye. Oeh! Zo! Ja! Oh mijn god, dat had de last geraakt! Oké, okay, dit was de koffertje! Oké, oh. okay, oh. okay, okay, we... Thijs uh, en mij zie je straks bij um, de, bar. de barbecue. Ja, en dan ik ga jullie nog. Abonneer op Jessica wil power. Trouwens, Emre! Blondje wil filmen! Oké, okay, wij zijn dus nu onderweg naar de barbecue met Thijs. We gaan hier, nog niet rechts, even gaan eentje gaan. verder. We zijn al weg naar de barbecue. We zijn er bijna. Dit is bij het huis van onze voetballeider. Volgend jaar hebben we een, uh, ja, niet volgend jaar, volgend seizoen. Trouwens wel volgend jaar. Hop, okay. hier gaan we zelf volgend jaar Rechts! oké, we zijn er. Ik zie er al we mensen. Ik we zie wel mensen. Oké. Okay. Kijken hoe hun reactie is. Oké. Okay. Ik zie al mensen. Oké. Okay. Oké. De auto is fijn. Je mag de muziek. Oké, okay. okay, wij zijn hier aan het uh, stoppetje spelen. Het is echt super leuk. Het eten is al geweest. We hebben barbecue. Het was echt super lekker. We dat ze ons niet zien. We zijn nu met stam. Hallo. En ja, en ja ik, we hebben misschien een idee. Wij zagen net waar we, we stoppen, waar echt zo'n koeien begint bouwen. Ja, echt Super onbeleid. eng met allemaal machines en zo. Ze zei dat wij daar niet mogen komen, dus doe een duimpje omhoog als wij daar een keer moeten gaan rondvloeien. Oké, okay, hij is hier aan het tellen. We laat, ik laat hem hier staan. You yeah, mean? Yeah. Dit was de vlog. We hebben een hele seraad. dag gefilmd, football ja, challenge, barbecue, me, alles spelletjes ja, trong. gedaan. Ja, alle um, claro. Vies ik hem nog of lekker? Ja, helaas maar... UH, niet. Nou tot de volgende keer. Doei!